I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat je kijken kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD VAREMOR en vandaag ga ik een pad als burger in uh, 5M in bij de roleplay reality uh, rechtsonder onder een beeld. Um, nou ja, vandaag uh, heb ik een paar melding in gedachten. Ik ga gewoon uh, wat kleine melding doen. Ik, ik zal ooit nog wel eens als burger gaan en een grote melding. Maken, maar nu is dat op dit moment nog niet. Ik zal even in beeld laten komen hoeveel mensen in de server zitten. Ik ga geen namen erbij zetten, maar dat is een hele aantal, dus we hebben genoeg keuze. We gaan beginnen met een ombymelletje van mijn gedachten. Had ik dat we hier even gaan zitten onwel zijn geworden en mogelijk een hypo hebben. Uh, en voor de mensen die niet weten wat een hypo is: hypo is een te lage bloedsuiker en um, dat houdt in dat je uh, een, een normale bloedsuiker, is. ja, laat zeggen tussen de even heel Ruim gezegd tussen de 3 en de 10, nou, bijvoorbeeld dit is, nou tussen de 4 en 10 dit is een um, bijvoorbeeld 2,0 dat betekent dat het lichaam uh, ja, gewoon te, te weinig suikers krijgt zeg maar uh, en dat met dat omzetten en zo, ja, dat ga ik je dan besparen en wat doe je hier nou tegen, nou als ik nog goed aanspreekbaar ben kun je mij gewoon wat druivensuiker geven, wat cola, wat uh, ja in principe een niet eens medicatie is het nou um, als ik er niet meer aan spreken dan zul je inderdaad via een infuus uh, wat glucose of glucagon moeten gaan toedienen. Uh, glucose of glucagon is geloof ik zelfs in de spier uh, intramusculair, maar goed, allemaal niet belangrijk. Um, hij kan ook te hoog zijn de bloedsuiker, dan moet je insuline geven, maar dat heeft de ambulance niet, dus ze zou sowieso zo naar het ziekenhuis moeten. Nu heb ik vandaag dus hard gewerkt hier op de bouwplaats. Ik heb nog niks gegeten, alleen vanmorgen een broodje. En als je dan diabetes bent, ja, dan heb je nog wel eens last van een hypo als je niks eet de hele dag. Uh, we gaan zo meteen uh, de meldkamer bellen 1 en 2 drukken we dan en dan gaan we hem meemaken ik ga eerst even zorgen dat alle burgers hun eigen afdeling ook hebben en dan ben ik bij jullie terug als ik de 1 en 2 melding doe dat gaan jullie allemaal horen en hopelijk gaat de meldkamer ook um, zo snel mogelijk een ambulance sturen tot zo zo daar zijn we weer we moeten even kijken hoe we gaan zitten uh, dat is geloof ik iets met uh, en weet je nog ook weer? Picknick of zo hier. Nou, beter dan dit kun je niet gaan zitten. Toch? We gaan... Tringelingeling. De meldkamer krijgt hem binnen. We zetten onze microfoon aan en we wachten tot de meldkamer opneemt. We zien links onder een postcode. 583. Dat is de postcode die we gaan doorgeven. Dat is als goed is de locatie die de meldkamer gaat opvragen aan mij. Ze zijn waarschijnlijk nog helemaal niet klaar, dus ze hebben niet op paniek dat er al een 1-2 belletje binnenkomt. Ik, ik, ik roleplay dus, dus ik ben nu een, ik ben niet degene die belt, of ik ben iemand anders dan wat je zit, dus ik ben een omstander. En uh, hij heet bij deze Joop, en Joop is hem wel geworden. Dus we gaan dadelijk ineens alsof we echt persoonlijkheidstoornissen hebben, we gaan allemaal rare dingen schreeuwen en roepen Maar we zijn natuurlijk zijn collega die in paniek is maar het duurt wel lang als je 1 en 2 belt dat ze hier opnemen ja? 1 en 2, laatste tram, wie ga ik u binnen Politie, brandweer, ambulance? Uh, uh, uh, am ambulance, ambulance Ambulance, Was straks zullen locatie van noodgeval meneer? Uh, Rotterdam, dat uh, moet je weten van me postcode voor mij. Uh, wat zitten we hier? Ja, potmonnen. Uh, 5 583, de volgende straat naar beneden. Uh, ja, maar. Oh, hoe heet dat nou? Het bouwterrein op de Occupation Avenue. Met dubbel C Ja, ga ik weer doorverbinden met ambulance Rotterdam, bij zijn Lijn als please. Jo En twee ambulancezorg. Rotterdam, wat de locatie van een noodgeval? Ja, ja dat heb ik net doorgegeven meneer, uh, uh, ik heb het doorgegeven, Joop is om wel jongen, Joop is om wel, ik moet iets doen, Joop is om wel, wat, wat moet je weten van me, Vraag vraagt me alles, telefoonnummer. Wat, wat, is, wat, is, wat is de huidige postcode meneer? 583. 583, en waar is dat precies in de hand meneer? Nou Joop is om wel geworden, Joop is komen eraan Joops oh, Joop ze komen eraan, blijf rustig, ja ik weet niet wat met Joop is, maar Joop is om wel hoor. Ik weet niet wat met Joop is. Joop, wat is er nou toch? Ja, hij kijkt wat voor zich uit. Ik weet het allemaal niet met Joop hoor. reageert de persoon nog wel meneer. Ja, maar, maar Joop is niet Joop hoor. Hij is niet zoals Joop normaal is. Nee, okay. is hij nog aanspreekbaar meneer? Joop. Joop. Ja, ja, ja, hij reageert wel nog. Ja, ja, ja. Ja. Al oh, meneer gewoon normaal zo'n Ja, hij ademt nog wel goed hoor, maar hij zweet een beetje joh. En uh, ja, hij kijk gewoon voor zich uit alsof hij uh, weet ik veel wat heeft, maar het is niet de Joop die je kent. Personen zijn het zweten? Ja. Oké, okay, hang hangt er wel zijn scheef. Nee, als een schreef? Nee, hij heeft geen Tia, later? hij heeft geen Tia of een broertje of zo, dat heb ik al Echt? gecontroleerd. Ik ben dokter, snap je? Ja, okay. Nee, oké. Okay, nee, oké, ik ben geen dokter, maar ik voel me wel eens dokter, maar ik ben geen dokter. Maar hij heeft geen Tia. Oké, okay, maar persoonlijk behoorlijk aan het zweten, zegt u? Ja. Maar je komt pers persoonlijk voor open, of niet? Nee, ja, het is gewoon niet meer de Joop die je kent. Is er al een ambulance onderweg? Ja, ambulance in ieder geval aan het rijden, meneer. Oké. Okay. Uh, heeft meneer ook toevallig allergenen? Eh, uh, Joop, ben jij ergens allergisch voor? Ja, voor lelijke vrouwen, zegt hij. Ja, maar qua medisch is heeft hij, uh, weet ik wel suikerziekte, pina iets? of...? Hij is allergisch voor... Even... Wat zeg je nou? Oh ja, voor, voor paracetamol. En... Heb je dat, die ziekte, weet je wel, met suiker? Ja... Ja, ik weet het ook allemaal niet wat ze zeggen. Uh, ja, ja hij ziekte? zegt wel. Hij zegt van wel. Heeft meneer ook een medicatie, meneer, of niet? Verbruik hij die ook? Uh, weet ik niet, kan... Nee, dat... Ja, weet ik echt niet. Maar ik vind het eigenlijk belangrijk dat de ambulance van Joop komt, want... Uh... Ja, ambulance in ieder geval uh, al, uh, met spoed onderweg, meneer. Oké, okay, dat is mooi. Weet u van ook wat hij voor het laatst gegeven heeft? Dan sla je me dood, jongen. Hij, hij was in de ijskraan bezig, hij is nu beneden. Ik heb geen zicht op hem gehad wat hij in die ijskraan allemaal heeft gedaan. Oké, okay, en meneer zat in de ijskraan, zegt u? Ja, maar hij is nu beneden. Hij zit nu hier uh, voor me. Helemaal uh, op de begane grond, hoor. Oké, okay, en was momenteel de huisclub van meneer? Is hij, uh, loopt hij wel een beetje grauw aan of is hij? Nou, ik vind, van, je, vind, normaal, ik vind of... een beetje racistisch. Hij is wat, hij is wat donkerder, dat kan uh, Joop ook niks aan doen hè. Nee, dat begrijp ik niet. Maar uh, trekt de persoon al bleek weg bij wijze van. Nou, hij is nog steeds donker uh, meneer. Dat verandert niet bij hem. Hij wordt niet ineens uh, bleek. Nee, oké. Okay, U kan niet zien of, uh, of meneer mislook of duizend of iets dergelijks of wat. Ja, Joop is gewoon niet meer Joop. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet het ook allemaal niet meer met Joop. Oké, okay, nou in ieder geval meneer, de ambulance is in ieder geval aan rijden voor u. Oké. Okay. Hopen zijn we gewoon eventjes goed in de gaten. En uh, stel dat dat eventueel nog verandert, dan uh, probeer je dan dek gewoon even weer 1 en 2 te bellen. Ja, is goed. Dat we in te... ieder geval de juiste hulpdienst dekt uh, over de juiste informatie kunnen beschikken. Ja, ik, ik weet jullie te vinden. Ja, super bedankt voor de melden meneer. Joe. Tot ziens. Nou, ik hoop het niet. Zo, so, de ambulance is onderweg. Hopen we. Als het goed is wel. Um, ja, dus dit is nu even afwachten. Ik vermoed natuurlijk dat de collega van de ambulance, ik noem hem collega, want ik zit normaal natuurlijk zelf bij de ambu hier dan hè, in de RPR, uh, het een en ander gaat controleren, dus mijn uh, de lifepack, de hardmonitor gaat aansluiten. Um, ja, noem maar op, dus ik, ik ga er maar af laten komen. Eén ding weet ik wel, het duurt lang tot hij er is. Ik hoor een statusgeluidje, dus in de mensen die zo goed als te plaatsen is. 2000 years later. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, ja, het gaat het wel regenen, wel. Joop wordt nat. Ja, ja, Joop wordt nat, wat moeten we nou tegen met doen. Joop? We gaan dadelijk ook natuurlijk boos worden op die ambulance, is het tot zo lang duurt, kijk eens rustig. Nou, een beetje boos worden hè. Dan moeten we natuurlijk een beetje boos worden. Kijk eens Joop, dat is nou service, gewoon voor de deur. Hoppa. Uh, Meneer, dat duurt wel godverdomme lang met jullie, hè? Is dat nog normaal, of... Uh... Mijn excuses, meneer... Had je geen spoed of zo erbij, joh? Joop gaat hier dood, man. Zullen we opnieuw beginnen? Nee, oh, Joop gaat dood, jongen. Lopen. Ik heb tien minuten geleden gebeld, gek. Ja, nou, dat is toch nog echt binnen de vijftien minuten die we... Ah, je moet mee. je smul houden, jij. Help, Joop, maar. Joop is gewond, of weet ik veel wat er allemaal is. Ben jij Joop? Nee, ik ben Joop. Wat zei je? Ik ben Joop. Jij bent Joop. Nou, dan zit ik dus hier goed. Ja. Nou, zoals ik zei, ik ben Wander van de ambulance. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik ben Joop. Ja, ik voel me niet goed, jongen. Ik voel me niet goed. U voelt zich niet goed. Oké. Okay. Heeft u last van... Uh, uh, kunt u normaal ademhalen? Ja. Oké. Okay. Heeft u voor mij één moment? Pak ik even mijn spullen. Ja, neem de tijd. Ik word niet nat, hoor. <laughs> Sorry. Weet ik zelf om Ja, bij nader kunnen we de, denk ik beter even in de ambu gaan zitten, met dit weer... Ja, dat lijkt me een goed idee, jongen. Gelukkig zie je dat zelf in. Maar, maar waar mag ik gaan zitten? Oh, gewoon een beetje duidelijk hoor, meneer. Wacht even. Kijk, je mag Oef. hier de schuimdeur stappen. Oef, wacht even. Oef, is niet goed voor jou op dit, hoor, jongen. Godsamme, nee. Moet ik hier... Uh... Ja. achterdeur is een beetje kapot, jongen. Hoi. Hey. De motor gaat hier. Ja, ik die eens. Prachtig op de blanka. Ja. Ik zie ja, ik zie een mooi plafond meneer. Waar bent u? Ik zie u niet meer. Meneer? Moment. Waar bent u? Meneer. Hallo? Oeh. Joop wordt niet zo goed hoor meneer. Komt zo bij u meneer. Ik ga even slapen. dat is lekker dit. Het duurt een beetje lang, dus we slapen bij deze. En dat is niet ja, goed dat een slachtoffer dat slacht. ik, bij u. Hallo, meneer. Meneer. Hallo, oké. Okay. Heb ik ademhaling? Ja. Je hebt de ademhaling, oké. Okay. Sluit de lifepack op je aan meneer. Slaat u bij me? Je mag wel best even wakker maken een pijnprikkel okay. ofzo. Geef eens een pijnpruk beste man. Wat, wat zijn dat? Uh, hoi. Ah, dat was die weer. Oh godsamme, wat dan? ben jij lelijk van dichtbij gek? Jo, hoor. Wow. Zo, ik me kapot, hè? Je mag er ook zijn hoor. Dankjewel, schat. Dat heb je van me nodig. Ah, ik zie het al. Wat zijn uw vitale waarden? Ik ga even vitale waardes geven. Uh, saturatie van 98%, een tensie van 120 over 80 en een pols van. We zijn nou gewoon in slaap 90. gevallen of werd u duizelig of? Ja jongen, ik weet het niet, zo is dus een beetje moe. Okay. Die ja, lifepack van, de van de... je piept, ik geloof dat je al je waardes binnen hebt. Ja. Heeft u.. Uh... Huh. Heeft u enig idee waarom u uh, uh, slaperig bent? Nou meneer, ik hoop dat u dat weet, want nu komt u voor mij. Uh, u bent hier de specialist, ik niet hè? Nee, maar ik vraag dat omdat u misschien bekend bent met ziektes of iets dergelijks. Ja, je weet wel dat, dat, dat met dat vingerprikje en zo, en dan gaan ze weer meten, en dan komt er weer een cijfertje uit, oh, en erop. geen idee wat het cijfertje is. En, u pf. hebt suikerziekte. Ja, als jij iets zegt, jongen. U hebt suikerziekte, oké. Okay. Ik ga meteen een bloed bij prikken. Oh, waar ga je prikken? In mijn elleboogplooi, waar ze normaal bloed nee, prikken? Nee, in de van uw vinger. Ah, de vinger spannend kunt hoor. Kunt het tegen prikken meneer? Ja, ja ze doen, ik doe het dagelijks hè met dat vingerprikje. Okay. Ja, Meestal ja, zegt dat zij voetje me toch zuchten. niks. Zuchten? Ja? Ja, jongen, ik weet niet. Joop voelt zich niet zo goed. Joop voelt zich niet zo goed. Okay. Ah. Goed, ik heb hier de bloedsuiker Ja. Ah ja, die kan ken ik wel van weer... thuis, ja. Wat zei u? Die, ja, die ken ik wel van thuis. Altijd als mijn vinger een beetje vol met chocolade zit, dan prik ik even op die vinger. Dan krijg je blijkbaar toch de beste metingen. Okay. Dan is hij altijd hoog? maar dan voel ik me gewoon goed, jongen. Ik weet niet wat het is. Joop voelt okay. zich nu niet goed, hoor. Eén, nou, twee, prik. God, Godzommersen! Ja. Vo. Je was er bekend mee, toch? Het is dat je gezicht een lekker gezichtje is, anders had ik je hem heb verkocht. Zo net was ik nog lelijk. Ah ja, maar Joop, Joop heeft meningsverschillen, jongen. Oké. Okay. Je bent populair. Nee, jongen. Oké. Okay. Wat komt die agent nou weer doen? Ik, ik, ik ben ik ben een aangehouden agent ja. oké okay, dan mag je wel nee, weg gaan we ja, gaan medische ondersteuning bieden ja wat dan goed wat lees ik op de bloedzuikermeter 2.0 2.0 wat zegt u meneer wat is de meting 2.0 2.0 is perfect kan ik weer naar huis dat is goed ja, is dat voor u normaal is dat niet normaal dan ik heb er echt geen idee van meneer nee, ik vraag of wat voor u normaal is Na dan sla je me dood. Wat gaan we eraan doen, meneer? Um, Eén momentje. Hij nou, moet even een protocol opzoeken, jongens. Wij weten het niet meer. <laughs> <laughs> ik ook eigenlijk wel dorst. Meneer heeft er geen koolletje of zo. Wilt u een colaatje hebben? Ja, wat mij betreft wel. Cola's er ook is als het beste. Dat heb ik eens gehoord. Zou je voor mij een colaatje willen halen voor meneer, hier op de bouwplaats, vetautomaat? Ja. Cola zero, hè? ik hou niet zoveel suiker. Cola okay. zero, alsjeblieft. Meneer is ook nog... Uh, nee, hou oh, je... Nee, dan... <lacht> Laat maar. Komt er wel <lacht> <uit>. <lacht> zeg maar. Ja, jongen, je moet toch suikers binnenkrijgen, gek? Ja, dan moet je Coca-Cola zero. Ja, dan moet je zeggen, nee meneer, suikers zijn belangrijk. Meneer, suikers zijn belangrijk. Dus... Oh, oké, okay, ja, dan doe maar gewoon een cola. Doe dat. Hij is al geef ze even wat Ja dan mag hij dadelijk weer teruglopen Geef ze even wat, uh, wat lessen jongens, ja, he, uh, nee, belangrijk Ja ik ga hem niet betalen hoor meneer Nou, We sturen wel rekening mee, je zeker. Ja is goed Hoe duur is dat te mee, tegenwoordig een ritje met de ambulance? 700, uh, 700 hè? Dat is iets van 900, ik weet je jullie worden steeds duurder, hebben jullie niks beters te doen? Ik bel van de taxi ah, de volgende keer CHO CHO Hoi hoi hoi maar ik moet wel zeggen... Je, die al? Een nieuwe pakje van jullie. Heb je cola ja, zero meneer? Meneer. Ja. Dan mag je weer terug gaan. Moet je Wat normale van, cola hebben. Wat, dit is normale cola. Toch? Oh, dat, oh nee, dat is goed. Nou, ja, ik weet het allemaal niet meneer. Jo, weet het allemaal niet meer. Wat moet ik doen nou? Mag ik die cola ja, drinken? kijk Oké. Wat moet doen met cola? Zo leeg alsjeblieft kijk eens aan meneer. Ik ben een snelle drinker. Nou, uh, zo snel drinken dat lijkt me niet gezond meneer. Het is toch leeg of niet? Zet u uw keelgat open ofzo? Ja. ja. Hetzelfde ja. als met bier hè. Ah, ja. Kijk eens aan, leeg blikje, mag die die gooien gewoon uh, hier. Uh... Ja hier hebben we een prullenbakje. Kijk eens aan alsjeblieft. Welkom ja, trouwens in de brandweerambulance. Ik uh, zie een beetje rood van achter. Klopt dat of is het gewoon wat bloed? Want rood, ja, dit is nog van de vorige patiënt. Oh, hij is rood geworden, gek. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar niks uit, meneer. Al, als u het maar weet wat u moet doen. Oké. Okay. Goed, we gaan even opnieuw pluiten bloedzuiker prikken. Ja, is goed. Prik! Prik, au, god, sammersen Ik geef je daar nog een klap voor je hart, jongen. Als je niet zo Kou, een lekker nou, smoeltje man. had, dan had ik geen klap verkort. Kalm aan, kalm aan. 4.8. 4 Ja, we gaan snel tegenwoordig. Geen mensen... Dat beter, uh, ik niet. Anders zitten we hier nog een kwartier uh, te wachten. Ja, dat vind ik wel uh, hoger in ieder geval, hè. Wat zei u? Dat is wel hoger dan uh, voorheen, hè. Ja. Vind je ook wel goed. Nou, dan kan ik weer uh, de hele dag tegen tegenaan, of niet? Nou, we gaan nu verder nog even onderzoeken. Misschien nog man, want, man, uh, iets onderliggend is. Man, man, man. Bent u ook nog een beetje draaierig, meneer? Nee, het gaat nu wel goed gaat nu wel goed oké okay, wilt u even een eindje gaan lopen meneer ja schietje met al die plakken straan nee tuurlijk niet denk jij nou dat de, de, de ding van 20.000 euro mag meenemen Shuffling. ja ik weet niet ja natuurlijk eerst even van u ja, af zo plak plak plak ja los ja los hoor oh wacht Ik moet zeggen, die rode ambulance staat wel mooi zo. Vind je dat eruitzien, jongen? Ja, dit gaat wel goed. Joop ja? voelt zich weer de oude Joop. Nou, goed, ja. daar zit het werk van ons in hierop, uh, denk ik. Is goed. Zo, bestuurder sturen rekening naar uw zorgverzekeraar. Ja, dat klopt niet. Alleen je als je me vervoert, je dan je no ga je uit. betalen. Ik ken je op de bouwplaats. Tot Kijk eens aan, ik geef je de hand. Ik geef jou ook de hand als u gaat. Dank u. De ballen gaat. En nog een fijne middag meneer. U ook, hopen u uh, niet tot ziens. Hè? Als er toch nog iets is, gewoon bellen hè? Uh, Ik heb heb ik je nummer dan gekregen? Ja, kijk, ik heb je een papiertje? Ja. Schuif op. Ja. 1, 1, 2. Oké, okay, nou wie kan ik dan vragen? Naar jou? Nee, ik ga naar een uh, ambulance. Ja, maar dan krijg ik dadelijk iemand anders, dat wil ik niet. Ik, ik, ik uh, vind nou, het goed. Oh, ik heb vandaag nog dienst. Dus, uh... Ja, maar ik hoop je niemand te treffen. Nee, ik hoop jou Gap. te treffen. Hey, onder andere opstander Juju. Nou, Joop gaat er weer vandoor. En wat gaat Joop nu doen? Joop gaat zich ver veranderen in een ander poppetje. En we gaan deze kant op. En we gaan gewoon een John Deer trekker pakken. En dan gaan we maar gewoon ergens naartoe rijden. Joh. Dat gaan we doen. En kijken of we sowieso al aan de kant worden gezet door iemand. Iets of iemand. Of dat we misschien wel uh, een beetje ergens een hoe uh, heet het, kunnen gaan pakken, een, uh, een, uh, of hoe, hoe noemen je dat? Um, dat we gewoon een, een demonstratie kunnen gaan starten. We gaan gewoon met de trekker rondrijden en we zien het wel. Ik weet alleen niet hoe dat ding heet. Dus we gaan naar vehicles, vehicle spawner, industrial misschien. Nee, ja misschien wel. Trucks of service. En dit is wel eigenlijk wel een John kleur groen hè Zo! Laten we gaan! We nou, eens kijken of alle agenten gaan treffen. Zullen Zo we gewoon naar het politiebureau de de gaan, de politiebureau de gaan de rijden? Vrijf minuten met situatie ervoor over? Ja, een voor uw persoon is onderzocht door de ambulance en de ben Ja, dat is een gegeven moment. ga ik de Van voor de, de, de, de, de melden. Houd. Nou, gaan we gaan naar het politiebureau rijden en gaan we naar Stikstof roepen voor de deur. <laughs> ik vind dat echt mooi. Ik zag laatst een filmpje. Waar zo'n gast zei van, je of ik nog geprotesteerd heb, even denken. En dan krijg je zo'n filmpjes van uh, de protesten in, uh, bij het Malieveld. En hoor je hem dus met zijn voice-over. Kijk, er is verkeer al. Nou, ze rijden rechtdoor. Je, hoor je hem roepen, Steakstof! Hek je eruit! Dat soort dingen, dat vond ik een heel mooi filmpje. Dus uh, dat gaan wij ook doen. We gaan hier geen melding van maken, daar staat er bijvoorbeeld een agent. Maar die stond er net ook al, dus die zal waarschijnlijk wat stilstaan. We gaan gewoon kijken of dit uh, vanzelf gemeld wordt. En wordt het niet gemeld, dan bellen we wel even 0900 ofzo. Om te melden dat er een tractor voor het politiebureau staat. Ik geloof trouwens helemaal niet dat we het politiebureau mogen gebruiken als melding. Uh, als locatie voor een melding. Maar we doen dat gewoon en als het niet mocht dan uh, ja sorry voor de leidinggevenden die kijken. Mocht het wel dan uh, ja. Maar ik ga eerst vragen trouwens aan de meldkamer. Of ze een beetje genoeg uh, eenheden beschikbaar hebben. Stel ze zijn allemaal bezig met uh, meldingen. Ik zie daar wel een motorrens staan. Maar eerst een voorverkenning doen. Pling, moet ik gaan kijken eigenlijk wel hè, wie mij plinkt. Ah, kijk eens aan, er komt een motoragent al. geen algemeen contact, zeg Microphone maar. Activated. Ja, mijn vraag was even of je een beetje genoeg politie in beschikbaar had, maar ik zie het al, dus uh, ik, uh, ik ga een klein politiemelkkje maken. Sorry? We hebben zeer voldoende eenheden. Ja dan ga ik even met de John deertrekken voor het politiebureau protesteren. <laughs> Je gaat het zo wel merken. <laughs> Dat zo. Ik zeg, oké. Stekstof! Stekstof! Goedag meneer. Stikstof! Nee. John Achteruit! Vooruit! Stikstof! Goedendag beste heer, Kunnen u mij vertellen waar het uh, gemeentehuis is? het gemeentehuis ehm um, ja ik ben hier geloof ik verkeerd ik zoek mijn matties uh, op het malieveld maar uh, ik zit verkeerd denk ik ja goed nee um, komt u even mee op bezoek staan jullie veiliger. ja ik ga wel je mag even hier op bezoek komen staan ben ik staande gehouden ja bij deze op basis waarvan basis van uw opval ondanks... opvallend rijgedrag ik vertoon geen opvallend rijgedrag ik geef gewoon verkeerd ja, het onnodig toeteren en het uh, parkeren op uh, dienstplaatsen. Ja, maar ik stond er niet geparkeerd. Nee. Ik zocht het gemeentehuis, meneer. Ja, loopt u gewoon even mee? Ik zal hem even op een ander plekje zetten. Zullen we er vandoor rijden? We gaan er gewoon vandoor rijden, hè. Stikstof! <lacht> we gaan er gewoon door dus kijken hoe het gaat lopen. Ja, we gaan wel netjes wachten voor rood, anders is het een officiële achtervolging. Moeten we natuurlijk niet hebben. We hebben geen kenteken trouwens, kan hem ook voor aan de kant zetten. Is er nog een plek waar we naartoe kunnen gaan? Zullen we dat hek voor ons gewoon eruit rijden? <laughs> dat doen ze met de echte tractors ook. Ja, dat doen we gewoon, wacht even. Hekkie eruit! Hoppa! In zijn achteruit. In zijn vooruit. Stikstof! Ik hou van het woord stikstof. Aha, we gaan gewoon naar rechts. Dat hekje staat weer. aan oh nee, toch niet. Nog een hekje eruit. Ja, nu is het wachten tot er mijn eenheden komen. Hij geeft me een stopteken. Maar ik ga eigenlijk niet stoppen voor hem. Ik zie hem gewoon niet. Laten we het daarop houden. Maar de vraag is... nou oh, daar staan nog wat eenheden. Heeft hij eenheden opgeroepen? Oh, daar staan ze. Stikstof! Nee. Zullen we hier het uh, terrein eens oprijden? Gaat dat? Nee, daar komen we niet op. Oh daar rent ook een koe over de straat. Oh daar moeten we heen. Moeten we heen, daar moeten we heen. Strawberry Avenue. Waar is dat? Dan gaan we die koe aanrijden. Nee, niet aanrijden. Uh, uh, uh, uh, waar is die straat ook alweer? Godsamme. Shit, ik vind hem niet. Strawberry Avenue. Dat is natuurlijk een bekende straat. hebben oh, even jonge weer, even snel zoeken. Um, um, um, um, um. Dat is toch is een hele lange bekende straat. Godzame, Die straat, hoe kan ik die nou? Ah wacht, ik zag iets toch? Nee, voordat ze hem uit, uit mijn tractor trekken, ik vind hem gewoon niet. Oh. Zullen we de snelweg gewoon een beetje blokkeren? In mijn eentje. Kan gewoon, doen we gewoon. Stikstof! Oh, oh, oh. Ze zet er inmiddels maar drie erachter. Gaan ja, we zo de snelweg af, dan gaan we eens in discussie met ze. Oh, daar wordt een motoragent van de sok gereden en die is dood. Ja, die is dood. Kan gebeuren, niks aan het handje. Een turban of een golf achter mij, dat is een golf, hè? Ja. Is dit een waar waar we, Dit is, is zo'n bekende weg en ik vind hem gewoon niet. Hier is ook iets los, dan gaan we daar even langs rijden. Nou, maar gaat die trek poort nou niet voetijs, open? Wat zegt voetijs. u? Nee, ik heb geen tijd hiervoor. Let nou op, anders rij ik met een grote band over je heen. Ik er, ik trek je er nu even uit, sterretje. Maar mijn deur is dicht. Stikstof! Ja, nu kan ik niet meer... Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Moet je langs. Ik ben mijn vrienden nee, aan het zoeken. Blijven. Ik ben mijn vrienden aan het zoeken, waar zijn die allemaal heen. Meneer, wat is er aan de hand? Waarom blijft u niet doorrijden? Ja, ik. Ik ga u bij deze arresteren of aanhouden in elk geval voor het negeren stopteken. Nou ja zeg. Ik ben toch gewoon lekker aan het crossen. Word ik gewoon meteen een handboeien omgedaan joh gek? Wat is dit nou? En wat doe je met mijn zondeertrekker dan? Waar moet hij heen? Oh, meneer, dat gaan we allemaal regelen. Oké, dat is goed. Meneer, ik uh, u heeft recht om te zwijgen. Indien u een advocaat nodig heeft, uh, kan dat um, indien u niet in heeft dan wordt er eentje toegewezen. Ja. Uh, u bent aangehouden vanwege een gere stopteken. Ja. Uh, we gaan u meenemen naar Brown, daar onderzoeken we de rest. Uh, voor het voertuig wordt gezorgd en die wordt weggesleept en er hoort de ja. later waarde die ik kan ophalen. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, lijkt mij duidelijk, maar ik was gewoon na mijn uh, stikstof, uh, pro uh, demonstratie aan het rijden. Maar ja, dat ben ik niet gekomen. En dat Jammer doen we dat we jullie de dit zo... Ik met de snelheid van 20. Ik kreeg 50. 50 ook, goed, maakt niet uit uh, met zo'n lage snelheid. In elk ja, geval. ik zag het op het nieuws, dus ik dacht, ik mag dat ook wel. Ja, meneer, ik kan het toch zelf nagaan. Er staat een bord bij de snelweg. Staat er een bord, geen trekkers op de snelweg? Dat heb ik niet gezien, jongen. Dat heb ik eigenlijk niet gezien. Dat heb je als het goed is. Uh, Staat er echt wat... een bord, geen tractor op de snelweg? Dan wil ik die nu even zien met je. Meneer de agent, hebben jullie die wel gezien? Jullie negeren mij oké. Okay. Nee, meneer. Maar vindt jullie dat normaal dat jullie gewoon met een uh, tractor uh, over de snelweg gaan? Ja, ik vond het wel leuk. Nou, oh, wij vinden het niet leuk. Ik nee. kreeg begeleiding van jullie, er rijdt niemand wie nee, naar zon, je nou was. Jullie mag even naar mij luisteren. Wie, ik, um, ik ga hem nu overbrengen naar het bureau, oké? Okay? Ja, dat is goed jongen. U mag meegaan. Naar mijn trekker. Ja, die brengen wij naar het bureau. Oh, heb je een trekkerrijbewijs? Ik niet, nee, maar... Uh... Ja, ik wel. Ik kan hem ook wel rijden. Ja, ik ga hem neer vervoeren. Nou ja, ik... ik uh... Later wordt voor het voertuig gezorgd. Ja, als de ambulance en de brandwagen dus maar door kunnen rijden. Nou, ik kan verder ook niks op dit moment, dus uh, dus afwachten. En in principe gaan wij uh, nu naar het politiebureau. waarin in een celje wordt gestopt en daar stopt het ook voor mij. Dus voor mij betreft uh, zijn we hebben we best een lange video en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik jullie graag op een paar dagen op een nieuwe video. Laat even zeker in de comments weten of jullie nog vaker willen zien uh, als ik uh, o, ja een auto. Je ziet hem. Uh, als ik als uh, burger moet gaan en uh, voorstellen qua meldingen zijn in principe ook wel uh, leuk. Als je dat even in de reacties achterlaten, wat ik dus de volgende keer als burger, als ik het moet doen, moet gaan doen. Bijvoorbeeld uh, een inbraak, een gebouwbrand, een auto-ongeval, noem maar op. Laat het even weten. Voor nu, nogmaals, ik ken dit proces. Er gaat niks speciaals of leuks mee gebeuren. Dus dit bespaar ik jullie. Ik ga de cel in en dan ga ik ook uit Game. Want ik ga nog naar de bioscoop. Nee, wat mag ik zo meteen als verklaring opschrijven dat u uh, ons stopteken negeerde? Verklaring moet zo meteen op het bureau officieel nog worden afgenomen geloof ik. Wacht even. Nee. Wacht even. Um, in ieder geval mijn verklaring was, ik uh, zag het stopteken niet, vond ik een mooie verklaring zo meteen. Dus laat even in de comments weten en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan!